wat wij heel vaak leren aan onze studenten... Ja. en wat, wat we merken dat het bedrijfsleven bijvoorbeeld... ze beginnen het nu een beetje te snappen, maar heel erg van creatieve processen kunnen leren. Ja. Dat is wat wij noemen de incubatiefase bijvoorbeeld. In ieder creatief proces, zelfs als wij hier s ochtends even denken van... Nou, stel dat dit een creatief proces is en we moeten even bedenken hoe we gaan doen en zo en we gaan brainstormen. In ieder creatief proces zit, behalve voorbereidingsfase en we gaan wat doen en zo, zit een incubatiefase. Namelijk dat je even iets moet laten liggen. Okay. En dat je bewust ergens niet mee bezig moet zijn. Okay. Je weet het, hè? Je, hebt iets je probeert een montage te maken, dat lukt, maar net niet helemaal. En dan zit je maar te, leng, zit maar te je komt er maar niet. En soms denk ik, ik moet het een dag laten liggen. Wat gebeurt er in die dag? Wat doe je dan? Moet je daar niet meer voor betaald worden? Ja, daar moet je wel voor betaald worden. Dat is, een dat is een essentieel creatief ding. En je kunt jezelf trainen. Kijk, het is een onbewuste fase. Je kunt niet trainen wat je in die, in die dag moet doen. Maar je kan wel trainen dat, het, dat die tijd nodig is. Ja. En wij leren, ook als we studenten in onze onderwijsprogramma's, leren we dat we incubatietijd in moeten bouwen. Dat heeft geen zin. Je kunt niet altijd